Het is eigenlijk een, een medisch uh, proces waar je eigenlijk wel in blijft zitten. Uh, waarschijnlijk nu wel voor de rest van mijn leven. Na vijf jaar ben je pas kankervrij, wat ze dan zeggen. Mm -hmm. Dus voor nu ben ik nog steeds kankerpatiënt. Vandaag heb ik een tweede date met... Hey! hey. Jesse. Je zou haar kunnen kennen uit seizoen 3, waarin ze ons vertelde hoe het is om borstkanker te hebben. Ik voelde een soort van een knikkertje achtig was het. Ik begon te branden en warm te worden en ik voelde dat het groter werd. Borstkanker of mama carcinoom is een kwaadaardige tumor die in één of beide borsten kan groeien. In Nederland wordt één op de zeven vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker. En heel soms komt de ziekte ook voor bij mannen.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 Kijk. Nou, ik vind het niet heel anders. Die bek een echte gabber. Ja. Okay. Zet ik die op? Nee. Yes. <laughs> dat zal je vast enig staan. Oh joh, maar je hebt heel veel haar. Oké, okay, vertel. Wat gaan we doen vandaag? We gaan straks gaan we naar het Antonie van Leeuwenhoek en dan krijg ik mijn eerste jaarlijkse borstkankercontrole. Oeh. Is ook echt je allereerste check dus. Yes. Mijn eerste sinds dat ik ziek ben geweest. Uh... Oh my god, vind je dat niet spannend? Ja, heel erg. Ik uh, ben echt heel erg nerveus ervoor, maar ja, het moet. Ja. Hey, en, en waarom sta je dan eigenlijk na een jaar dus nog steeds hier, in een pruikenwinkel? Uh, na de chemo uh, krijg je vaak echt krulhaar terug. Uh -huh. uh, dus voor mij is het prettig om dan toch nog een haarstuk te dragen, omdat ik het korte nog heel erg uh, link aan het ziek zijn. En dus wil je dan gewoon lang haar hebben, zodat het voelt alsof je ja, niet ziek bent? Nee, precies ja. En ik vind het zelf oh, ook ja. gewoon heel mooi natuurlijk om uh, lang haar te hebben. En hoe voelt deze plek dan voor jou, deze winkel? Uh, erg dubbel. Uh, aan de ene kant uh, was dit voor mij eigenlijk het begin van een hele hoop ellende. Ja. En uh, ziekenhuisbezoeken. En aan de andere kant heel erg fijn. Omdat hier, ik hier, ik ben hier gewoon heel goed geholpen. Um, zodat ik me dan minder ziek voel. Omdat ik dan een mooi haarstuk mag dragen. Ja, oké, okay, maar laten we even kijken, toch? Yes. Gaan we voor grijs? Ja, dat is fantastisch. Kort pittig. Lekker een maar andere jessie. Nee, wat, wat, wat heb je een beetje in de, in de garderobe, zeg maar? Uh, nou ja, ik zelf heb eigenlijk best wel veel verschillende fruiken. Uh, echt van tot op mijn kont en dan rood. Echt? Tot, en ze wisselen uh... dus ook heel erg? Ja, ik wissel vaak wel, ja. Dat vind ik leuk. Wow. Ook bijvoorbeeld met foto's maken of zo. Dan uh, ja, vind ik het wel leuk om een keer te kiezen voor iets anders. Ja, oké. Okay, dus als je gewoon even zo moet voelen waar jouw gevoel naartoe gaat. Naar welke pruik gaat dat dan? Hmm. Want dan gaan nou, we die eens gewoon even passen, toch? In ieder geval niet naar de grijze. Nee, daar wachten we nog even mee. Ik uh, denk deze deze yes en waarom die uh, omdat die het meeste lijkt ook op mijn eigen haar hoe het was voordat ik ziek was oh ja yes oké okay. nou laten we deze verpassen helemaal goed Oeh. oh <laughs> pardon okay. zit ik die op nee no. yes. <laughs> dat zou je vast enig staan oh joh maar je hebt heel veel haar ja maar het is net te kort dat kijk eens, het vast joh. kan ja <laughs> kijk eens even zo leuk eigenlijk dat je met een pruik ook telkens een heel ander hoofd krijgt, ja, toch? Ja, ja. het <laughs> is heel wat anders dan die blonde pruik. Die is bijvoorbeeld wat strenger, denk ik, en dit is ja. wat warmer en wat winterser. Maar we zijn nu een jaar verder en je hebt dan toch die check. Ja. Hoe is dat, weet je wel? Van, je bent dus niet een soort van klaar als je schoon bent verklaard. Nee, het is eigenlijk een, een medisch uh, proces waar je eigenlijk wel in blijft zitten. Uh, waarschijnlijk nu wel voor de rest van mijn leven. Na vijf jaar ben je pas kankervrij, wat ze dan zeggen. Mm -hmm. Dus voor nu ben ik nog steeds kankerpatiënt. Het is uh, ja, eigenlijk iets waar je niet van afkomt. Uh, de angst blijft en de controles blijven. En uh, ik heb de aankomende vijf jaar heb ik sowieso nog uh, medicijnen die ik moet nemen. En elke vier weken een injectie. Oh echt joh? Yes. Het gaat nu wel een stuk beter. Uh, ik ben begonnen aan een revalidatietraject bij het ziekenhuis. En... Dat gaat nu hartstikke goed. Dan ga ik twee keer in de week heen. En uh, ergotherapie. Ergotherapie uh, is een soort van therapie waar je echt... je moet puzzels oplossen en weer uh, leren dingen te onthouden. En wow. uh, door de chemotherapie uh, weet je, worden je hersenen ook aangetast. Daarom bijvoorbeeld fietsen. In Druk verkeer, dat is voor mij veel te chaotisch. Omdat mijn hoofd dat gewoon niet kan verwerken om op zoveel dingen tegelijkertijd te moeten letten. Dat gaat gewoon niet. En daarnaast heb ik, ga ik ook nog naar de psycholoog om te verwerken dat ik überhaupt ziek ben geweest. Want geestelijk heeft dat natuurlijk ook een flinke impact. Ja. Wow, maar even, ik moet even mijn beeld bijschaven van dat ik altijd denk dat als je dan klaar bent, als je kankervrij bent, dat het dan gewoon klaar is. Dus je leven kan weer beginnen en hartstikke idee ik of helemaal niks te doen. Maar jij hebt zeg maar zo'n lijst... Ja. Aan dingen waar je nu druk mee bent. Zeker, het is niet klaar. Het is eigenlijk een onderdeel wat voor de rest van mijn leven van mij zou zijn. Of ik het nou wil of niet. Maar het is iets waar ik mee moet leren leven. Maar had jij dit verwacht? Dat, dat je deze hele nasleep nog zou hebben wanneer je schoon was verklaard? Uh, nee, ik had eigenlijk in mijn hoofd van, jee party en corona is voorbij, dus ik kan weer leuke dingen doen. Uh, en dat is op zekere hoogte ook wel zo. ja maar ik moet ook wel vaak even gast terug en dan even streng voor mezelf zijn en dan zeggen, oké, okay, nu moet ik wel even wat rustiger aandoen. Het is niet meer zoals het was. Ja. Hey Hello. schat. Dankjewel dat je hier bent. Hoi, ik ben Jure, hey. je bent de support. <laughs> Kom. Alright. Hoe spannend is dit moment? Ja. Echt heel erg. Ik kwam hier eerder natuurlijk uh, wekelijks voor de chemo en uh, voor alle prikken en onderzoeken. En om dan nu, nu hier na een jaar terug te zijn is wel echt uh, raar eigenlijk. Ja. ja, want hoe voelt het? Vooral angst. Uh, bang dat ik straks slecht nieuws ga krijgen. Je hebt natuurlijk ook gewoon een, een trauma. Zeg maar, ...van het zo vaak slecht nieuws krijgen. Dus dan is dit moment denk ik ook gewoon dat trauma. Ja, zeker. Je herleeft het eigenlijk weer opnieuw. Want natuurlijk het eerste wat je dan hoort als slecht nieuws is... ...je hebt kanker. Oké, okay, ja, dat is natuurlijk al flink klap om te verwerken. En dan krijg je te horen... ...nou ja, uh, je mag een borstbesparende operatie. Dus dan mag je je eigen borst houden. Nou, ik helemaal blij natuurlijk. Daar hadden we in het vorige interview ook over. En dan vinden ze wat in je limfen en dan is het ja als je je borsten niet laat weghalen dan komt de kanker sowieso terug ja. dus toen heb ik uh, moeten uh, ja besluit moeten maken om toch de borstamputatie te doen ook al wil je dat natuurlijk niet want ja je wilt wel houden wat van jezelf is ja maar door al die dingen zeg maar hoeveel vertrouwen heb je dan in je lijf zeg maar, um, hoe, hoe is die relatie ja dat is een moeilijke vraag Sinds de borstamputatie heb ik wel wat meer vertrouwen in mijn lijf. Omdat ik dan denk: ja, het is nu wel weg en die lymfen die kunnen ook niks meer uitzaaien nu momenteel. Maar aan de andere kant hou je wel in je achterhoofd dat het terug kan komen, waar dan ook. Dus daarin heb ik dan weer weinig vertrouwen in mijn lijf. Ja, want hoe groot is de kans dat het kutnieuws is, denk je? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar wat... Ik uh, denk dat de kans wel klein is, puur omdat ik natuurlijk toch die borstamputatie heb ondergaan. Ja. Maar uh, je weet het nooit, inderdaad, zoals je net zei. Het is ja, altijd maar gokken. En hoe kunnen wij er nou uh, straks een beetje voor je zijn? Uh, de gewoon zijn, denk ik, ja. Ja, <laughs> ja lief ook dat jij erbij bent. Ja, ja ik ben echt schat. <laughs> En laten we hopen op iets goeds. Woe. Jawel. Bedoel, Toch? Ja, helemaal klaar mee met al het slechte nieuws. Oh, al het gezeik, ja. Mag gewoon een beetje positiviteit. Ja. Gaat goed komen. Tijd voor leuke dingen. En wijn. Heel ja, veel wijn. Wijn. Nou, wijn. dat wijn kunnen we, we regelen. Dat, ja, uh, we gaan hem een flesje scoren. Ja, straks. dat is goed, duw, hè. Ja. Ja. Nou, volgens mij is het een heel jaar dat we elkaar jaar, ja. hebben gezien. Klopt. Ja, ja. Klopt. Deze kamer, tweede deur, yes. je weet de weg. Dit is de eerste keer dat ik jou zie na de operatie, dus ik vind, ben heel benieuwd hoe het is geworden. De kans dat ik iets ontdek tijdens uh, lichamelijk onderzoek is eigenlijk verwaarloosbaar, is gewoon nieuw. We weten dat als er iets is dat vrouwen zelf mee komen, dat je zelf iets zou merken aan het litteken of een, ja, een knikker of een knobbel in je oksel. Dus um, ja, nu de eerste keer belangrijk om te zien hoe het genezen is en uh, hoe het uh, eruit ziet. Maar ja, niet dat je bang hoeft te zijn dat ik iets ga ontdekken. Okay. Echt niet. Nee, dus dat wil ik wel, uh, dat wil ik wel erbij zeggen. Yes. Oké, okay. ja. nou, kom. Nou, even goed naar kijken. Nou ja, voor mij ziet het er prachtig uit, Jesse. Echt fantastisch. Hoe vind je het zelf? Ik uh, ja, ben er erg blij mee. Het ziet er uh, mooi uit. Ja in ze begin even wennen, maar. Nou, ja. dat snap ik, dat snap ik, ja. Wat ik wil doen, ik ga gewoon eigenlijk met mijn hand langs het litteken. wat van de, ja, van beiderzijd. is ontzettend mooi genezen, vind ik, beiderzijd. Ik ga met mijn duimen en mijn vingers even kijken naar alle, nou ja, de lymfeklieren bij je sleutelbeen. Of ik daar iets voel, maar daar voel ik helemaal niks. Dan ga ik um, kijken naar de oogsel. Nee, ik voel geen klieren. En hier voel ik ook geen klieren. Ik voel ook eigenlijk niks wat ik niet, eh, niks onverwacht zeg maar. Alleen maar wat ik verwacht na een operatie. Ja. Nee, mooi, wachtig. Dus ja, uh, APK goed gekund. APK is goed, jongen. <laughs> ja. <laughs> nou, Jesse, super. Ziet er echt fantastisch goed uit. Het is goed nieuws. Ja, goed ja. Nieuws. Ja, goed echt, nieuws toch? Echt, echt ja. goed nieuws. Ja, super goed nieuws. Ja. Oh. ja. Echt heel erg fijn. Oh, oh. Ja. hoe opgelucht ben je ik, ik snap ja. dat het echt spannend is om, om te komen. Maar weet je, ten eerste je hebt ongelooflijk goed ben je door de behandeling heen gekomen. Dus ik je hebt een hele goede, sowieso echt een hele goede prognose. Dat weet je, dat heb ik mm -hmm. natuurlijk al eerder gezegd. En ja, het is wel mooi om je kaartje te hebben. Op ja, deze manier, ja. Top. Ja. Ja, maar net zeggen. Ik wil het liefst gewoon kaart oh. schillen, toch? Oh, <laughs> oh my ja, mooi. Ja. Oh, hoe gaat het met je? Uh, ik heb het een beetje warm van. Ja, snap <laughs> ik. Maar uh, ja, dat betekent dat ik nu gewoon weer een jaar verder kan relaxen oh. en niet hoef te stressen. Uh, dus, uh... Als er iets is tussendoor, dan uh, weet je me te vinden. Yes, dan weet ik. Maar wat ik hoop van niet. Nee, ik ga niet, niet vanuit. Hè? Nee, precies. Dus dan zien we elkaar volgend jaar. Yes, nou. Ben... En nu? En nu en nu en nu en nu? Ja, we moeten het eigenlijk wel gaan vieren, denk ik. Ja, toch? Zeker. Ik uh, ga zeker wel even een open trekken zo meteen. En uh, ja, even, ja, het is echt een opluchting. Het oh is my God. geen uh, jaar met weer prikken en chemo's en andere medische, medische molens. Dus uh, nee joh, nee, gewoon nee, nee, rust. Nee, klaar. Ja. <laughs> ja, want waar, waar denk je dan nu aan in je hoofd? Van wat, wat gaat er nu de aankomende tijd gebeuren? Uh, nou, lekker bezig met mijn draaicarrière en avonturen beleven met mijn vriendinnen. En ja, tijd van leuke dingen. We gaan weer naar Kroatië. Ja. We gaan leuke dingen plannen, zeker. Oh, lekker het leven bij de lurven pakken. Ja, zeker. Ja. Echt, hè? <laughs> zeker, okay, nou, super ja. thanks dat ik erbij mocht zijn. Ja, ik vond het heel bijzonder. Ja, echt. Gaan jullie lekker vieren met z'n tweetjes? Yes. Trek heel veel champagne open. Jawel, en omdat hè? dit in ieder geval heel lang nu niet meer hoeft. Nee, echt, hè? <laughs> Nou, de date zit erop. Uh, een hele bijzondere en intense date. Ik dacht, als je kankervrij bent, dan is het klaar en dan kan je leven beginnen. Maar dan begint dus eigenlijk ook gewoon die hele revalidatie en het gezond krijgen van je geest en van je lichaam. En nou ja, dat kan zij natuurlijk, daar kan zij natuurlijk gewoon fantastisch mee omgaan. Vandaag was in ieder geval een hele chillen, hele positieve mijlpaal. En zo zie je maar ook hoe belangrijk dat is, dat je na een jaar gewoon weet dat het voor nu ook gewoon even klaar is. En uh, bel me voor een volgende date. Maar dan niet in het ziekenhuis. Want dan wil ik ook gewoon lekker met je champagne drinken. Goed idee.